Een nieuw online office pakket, maar nog steeds veel tijd kwijt aan je administratie. Al eens van DOCSIS online gehoord? Open eenvoudig je persoonlijke portal. Met DOCSIS gebruik je gegarandeerd het meest actuele schabloon. Bijvoorbeeld een brief. Met DOCSIS hoef je nooit meer gegevens over te typen. Voer alleen nog de specifieke gegevens in. DOCSIS regelt de rest en toont direct het resultaat. Vind je document makkelijk terug. DOCSIS archiveert je document op de juiste plek met de juiste naam en kenmerken. Verder werken in Word Online? Geen probleem. Niet iedere brief is uniek. Zelfs in Word Online helpt DOCSIS je tijd te besparen door het gebruik van tekstblokken. Met de unieke knoppen van DOCSIS kun je eenvoudig en snel je document opmaken. Want je wilt toch dat je document evenveel kwaliteit uitstraalt als het werk dat je levert? Met DOXIS ben je hier altijd van verzekerd en hou je meer tijd over voor andere zaken. Zo eenvoudig kan perfecte correspondentie zijn. Nog geen multinational, maar wel die ambitie? Kijk eens naar onze huisstijloplossing voor het MKB, omdat iedereen klein begonnen is.